In deze missie ga je van jouw verhaal een app bouwen. Dit doe je in Google presentaties. In de vorige video's heb je je verhaal uitgeschreven en uitgetekend in een storyboard. Deze ontwerpen ga je nu tot een echt prototype van een app maken. Dat doe je in drie stappen. Download eerst het voorbeeldbestand. Fotografeer dan één voor één alle schermen. Maak dan links. Dat zijn vlakken waar je op kunt klikken om van het ene naar het andere scherm te gaan. En zo verbind je alle schermen van jouw app met elkaar. Download nu eerst het voorbeeldbestand door op de knop hieronder te klikken. Nu jij. Open je browser, ga naar Google Presentaties en open het bestand. Kies afbeelding invoegen. Kies camera en pak je storyboard en maak een foto van het eerste scherm door het voor de camera te houden. En op de gele knop te klikken. Als je met z'n tweeën bent kun je dit het beste samen doen. Klik dan op invoegen. Waarschijnlijk is de foto te groot. Dubbelklik erop en schuif de randen zodat de foto precies mooi past. En door een hoekje te verschuiven kun je jouw foto groter of kleiner maken. Nu jij. Verplaats je foto dan via de rechtermuisklik helemaal naar achteren. Zo komt de knop weer tevoorschijn. Ga naar de tweede dia en doe hier precies hetzelfde. En ook bij de derde. En ook bij de derde. Nu jij. Nu de linkjes maken. Ga terug naar de eerste dia en klik op de knop. Kies je link invoegen en selecteer je dia 2. Dit doe je ook weer bij dia 2. Alleen selecteer je dan dia 3. De laatste dia verwijs ik weer terug naar dia 1. Klik op diavoorstelling starten om je app te testen. Wil je nou nog meer schermen invoegen? Kies dan via de rechtermuisklik dia dupliceren. Maak een nieuwe foto en pas de links aan. Zo kun je oneindig veel schermen toevoegen. Succes!